De bel. Kijk eens aan de bel. Hé, hey, de bel. Hé, hey. hey, Roosje, kom maar, Roosje. Oh, Roosje. Oh, Roosje. Hé, hey, de bel. Ja, ik moet er jullie even meelokken. Mag dat. Kom maar, kom maar. Kom maar. Kom maar. Hé hey, Roosje, hé hey, Annabel, kom maar. Hé hey, Annabel, hé hey, Roosje. De Appeloeses zijn er nog niet. Oh Roosje, oh Roosje, oh. Ja die is van Annabel. Kom eens Roosje, kom eens, kom Roosje, kom eens, kom hier. Kom, Roosje, kom hier. Kom, niet zo vervelend doen. Ja goed zo, dat is een goede bak. Annabel, niet doen! Annabel, ga eens weg! Roosje, ga terug! Roosje, ga terug! Je bent vervelend, Roosje! Oh, wat een gedonder! Hé, hey, Roosje! Annabel, kom eens hier! Kom eens hier, Annabel! Kom eens! Kom eens! Kom eens, hier is, hier is genoeg! Kom maar! Kom! Kom maar, de bel. Kom maar, de bel. Goed zo, de bel. Ik moet even kijken waar de andere twee zijn. zeg ik. Nee, ze zijn er niet. Ja, dat wordt zoeken. Ik zie nog steeds geen paperoza's. Maar is wel Kijk eens Hey kom maar Oh, kom maar, George! Kom maar, George! Goed zo, George! Hey, Black kom maar, Black Jack! Oh, Black Jack! Goed zo, apenloosers! Hey, Black Jack! Kom maar, George! Kom maar, George! Kom oh, maar, George! Kom maar, George! Kom maar, George! Kom George! maar, Blackjack, heetjes! Kom maar, Komen jullie mee, eetjes. En Blackjack! We gaan even terug. We gaan Blackjack wil heel graag gaan wortelen, ik zie het, ik voel het. Ik zie het in ik... Oh Oh, Blackjack! Kom maar, Geen rolletjes! Kom met We zijn nog ooit dus genoeg. Ik moet alleen de ook nog ophangen. Hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh George, oh George, geen rolletjes. Oh George. Ja dan krijg je een botel. Die verdien je dan. Kijk eens George. Kom maar George. Hé hey, Blackjack, niet zo wild. Niet doen, niet doen Blackjack. Niet doen Blackjack. Kom maar George. Kijk eens George. Je mag hem helemaal George. Hey Joyce! Hé hey Blackjack! Ik moet jullie pakjes nog Kom oh Hoi Joyce! Hé hey Blackjack! Hé hey Blackjack! Goed zo Joyce! Ho oh Joyce! Je wil gaan onder, oh, ik zie het. Ik ga de pakjes naar binnen doen.